Welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is zaterdag en wij gaan nu naar Tessa toe in Beekbergen. Klopt uit? Nee, dat nee, moest toch 15-18? Ja, dat stond in. 15-18 Ah. Oh. Dat was onze eerste men ervaring in Beekbergen. Bram die staat op dit moment eerste, dus goed gedaan Tessa. En wij gaan nu weer lekker naar huis toe en dan nog één dag alleen voor de paarden zorgen en dan is het. Tessa. Zondag, laatste dag van Tessa ook ik. En het giet, uiteraard. We gaan wandelen en het giet. Maar goed, van water smelten we niet, Dat zeggen we dan maar. Het is vandaag maandag. Ik ben de afgelopen zes dagen van vorige week dinsdag tot... Zondag ben ik weg geweest. Ik ben, heb in Beekbergen gezeten. Samen met, ja, met team Chardon. Daar uh, was uh, CAI Beekbergen. En de Nederlandse kampioenschappen. En internationale wedstrijd. Volgens mij het de World Cup. Maar dat weet ik niet zeker. Ik weet niet eens of die wedstrijd moet eten. Ja. Daar ben ik heen geweest. En die is met. Uh, Menne heeft hij gedaan. Hij is met de dressuur marathon. En vaardigheid heet het volgens mij. Is dus die alle drie uh, eerste geworden Nederlands kampioen. Nou ja, en hij heeft daar nog een internationale wedstrijd gewonnen. Super gaaf om dat meegemaakt te hebben. Maar we zijn nu weer terug in Den Delft. En weer terug bij mijn eigen horsies. De paarden daar waren ook wel echt echt heel leuk, maar uh, we zijn weer terug terug in waar we thuis horen en ik ben lekker met Ivy aan het stappen buitenom. Het is hier zo rustgevend. Ik kwam net ook een student tegen die doet studeren bij de TU Delft, woont in Brabant. Super lieve meid, ook even mee staan praten, want we gingen allebei naar hetzelfde plekje toe. Ik heb Ivy daar even laten grazen. Ja, ik weet niet, het is een soort een rustplekje hier. Nee, je ziet het niet heel goed. Het is een beetje overbelicht. Oh ja, kijk. Heel mooi. Dus daar heb ik even gezeten. En uh, met, met het meisje gepraat. En Ivy heeft lekker gegraast daar. Dus weer even tot rust komen. Blondie die heb ik gestapt. En ja, eigenlijk heb ik gelogeerd hiervoor. En nu is ook stappen. Ik dacht ik ga met haar wat meer naar buiten toe. Want met blondie moet je natuurlijk op zachte bodem Dus kan je niet heel ver en ook niet echt ergens in. Ja, ik ga nog even genieten van de rust hier. Ik ben ook mijn spierpijn uit aan het lopen. Ik ben een feest geweest. Oeh, dansen. Maar uh, ja, ik ga met Ivy nu lekker verder lopen.